Ik uh, wil jullie van harte welkom heten bij deze tweede webinar over inclusief onderzoek doen. Het uh, is dus de tweede webinar in een reeks uh, van drie. Mijn naam is Tessa van Noenen en ik ben uh, onderzoeker bij VARUS. En um, Allereerst zou ik jullie willen vragen om in ieder geval um, je microfoon even uit te zetten tijdens deze sessie. De sessie wordt ook uh, opgenomen. Dus uh, nou ja, wil je per ongeluk niet, niet per ongeluk in beeld komen? Uh, zet dan vooral ook even je camera uit. Heb je tijdens de webinar een vraag, stel die dan gerust in de chat. We proberen ofwel de vragen in de chat alvast te beantwoorden. Um, en we proberen ook enkele vragen plenair te beantwoorden. Uh, we zijn ontzettend blij dat er weer ontzettend veel, uh, nou, tot wel weer, nou, bijna 100 mensen uh, bij deze webinar zijn. Ondanks het schitterende mooie weer buiten. Um, ik denk, uh, nou, toch wel aangeeft, dat um, de, het de belang van inclusief onderzoek wel draagvlak heeft. Um, dat belang, daar ging onze vorige webinar over. Als je die nog niet hebt gezien, dan is die terug te kijken op uh, de website van VAROS. Maria van de Muizenberg, uh, hoogleraar, uh, ook verbonden aan VAROS, die vertelde in die webinar over dat belang... Van inclusief onderzoek doen. En ze gaf haar belangrijke redenen. En dat waren er in ieder geval twee. Enerzijds die sociale rechtvaardigheid. Hè, dat iedereen uh, in deze maatschappij mee zou moeten kunnen doen op datgene wat hem of haar aangaat. Uh, dus ook, ook inclusief hè, onderzoek, ook onderzoek en wetenschap. En het tweede ding, wat ook heel belangrijk was, wat ze noemt, is dat je uitkomsten van je onderzoek uh, wellicht gewoon niet gelden. Hè, het zou moeten gelden voor de groep die jij wil onderzoeken. Um, en als je mensen dus niet meeneemt, dan geldt dat niet voor de groep die jij wellicht wel zou willen onderzoeken. Maar dan, als dat belang gedragen wordt, dan kom je op de vraag hoe. Um, en we hebben jullie van tevoren vragen, gevraagd om uh, een vraag ook aan ons te stellen in het aanmeldformulier. En de meeste vragen die binnenkwamen gingen over dat hoe. En met name hoe betrek je mensen, hoe bereik je mensen. En daarom hebben we deze hele webinar uh, over die vraag, uh, om, om die vraag heen gebouwd. Uh, straks zal Majorie de Been in gesprek gaan met twee onderzoekers van Vagos. En zij zullen vertellen hoe zij in hun onderzoek mensen bereiken en betrekken en, en wat zij daarvoor doen. En daarna zal uh, mijn collega Chandra Verstappen het bredere verhaal van bereiken en betrekken van wat van moeilijke bereikbare doelgroepen uh, in onderzoek wat verder vertellen. En zal, zij zal jullie nou ja, van tips voorzien en hopelijk ook inspireren om dat in je eigen onderzoek te doen. Ik uh, wens jullie voor nu veel kijkplezier. Uh, nogmaals, heb je een vraag? Gooi die dan vooral in de chat. En dan geef ik graag nu het woord uh, aan Majori. Ja, dankjewel Tessa. Uh, mijn naam is Majori De Been. Ik werk als uh, programmamanager bij Varos. Ik ben opgeleid in de sociale wetenschappen. En ik, ga, ik mag uh, Jodit Jacob uitnodigen. Hallo Jodit, voor een gesprekje. Uh, Jodit werkt als onderzoeker bij Varos. Uh, en Jodit, jij doet uh, veel onderzoek uh, onder nieuwkomers, dus mensen die nog niet zo lang in Nederland zijn. Daarnaast werk je overigens ook als trainer bij VAROS, dus je geeft ook veel trainingen. Um, uh, dat onderzoek onder nieuwkomers, dat gaat ook vaak over um, uh, moeilijke onderwerpen eigenlijk, of taboe onderwerpen. Seksualiteit, uh, vrouwelijke genitale verminking, uh, zwangerschap. Um, dat zijn niet de eenvoudigste thema's. Um, en je hebt onder andere onderzoek gedaan naar uh, ongewenste of ongeplande zwangerschappen bij uh, Eritreese uh, jonge vrouwen. Um, hoe, hoe heb je dat onderzoek geïntro nee, laat me. Mijn eerste vraag is eigenlijk: uh, wat was het doel van het onderzoek? Wat was de achterliggende reden van dat onderzoek? Uh, de achterliggende reden was uh, dat verloskundigen uh, regelmatig ook bij VAROS aanklopten en zeiden van we kunnen deze vrouwen uh, eigenlijk moeilijk of slecht bedienen in de zin van dat uh, vrouwen laat in zorg kwamen. Eenmaal in zorg zagen ze ook dat ze dus uh, onvoldoende voorbereid waren op de, op de bevalling, maar ook uh, gedurende de hele zwangerschap uh, laaggeletterd waren. Dus veel dingen niet begrepen. Uh, en soms had dat uh, hele grote gevolgen. Ja. ja. En hoe, heb je dit, dit, hoe ging je te werk? Hoe introduceerde je dit thema uh, bij vrouwen? Het, je bedoelt uh, om ze te vragen of ze mee wilden doen aan het onderzoek? Hè? Ja. Ja. Uh, ik heb me uh, aangesloten bij uh, voorlichtingen die uh, op dat moment aan vrouwen werden gegeven over de... Um, over uh, de geboortezorg in Nederland en je goed voorbereiden, uh, uh, tijdens je goed voorbereiden, uh, de zwangerschap ingaan, maar ook uh, de bevalling ingaan. En daar heb ik eigenlijk, uh, door gewoon daar wekelijks aan te sluiten, raakten de vrouwen eigenlijk al gewend aan mij en ik ook al gewend aan hen. En natuurlijk zijn er ook dan altijd een groep vrouwen die dan niet daar zijn, maar dan hoor je dus uh, dat er nog meer zwangeren zijn die dus niet naar de... Uh, naar de bijeenkomsten komen. Dus dat is ook uh, iets belangrijks wat je in, in het achterhoofd moet houden. En eigenlijk vanuit daar ben ik uh, uh, te werk gegaan om de vrouwen ja. te spreken. Ja, dus je hebt eigenlijk eerst gewerkt aan dat vrouwen jou leren kennen. Ja. Een beetje vertrouwen in je kregen, want je vertelde me ook over um, um, achwaan uh, bij bepaalde groepen. Als het gaat om onderzoek doen, kun je daar wat over vertellen? Was dat ook in dit onderzoek zo en hoe neem je die argwaan weg? Het gaat niet, alleen als je, het gaat niet zozeer alleen over onderzoek doen, maar het gaat er eigenlijk al als je, als je al tegenover zo'n vrouw zit en je zit met je vragenlijst, dan is er al bijna per definitie altijd argwaan. Omdat ze denkt van, ik weet niet waarom je die vraag stelt, ik weet niet met wie je die vraag bespreekt, ik weet niet aan wie je deze antwoorden doorgeeft. Ik weet ook niet waarom jij mij deze vraag überhaupt stelt. Ook dat soort vragen. gaan er al vaak door, uh, in dit geval, dan door Eritreese vrouwen heen. Maar ook uh, weten vanuit vluchtelingen dat ze niet zo'n goede ervaring hebben met instanties of instellingen. Uh, instellingen zijn altijd vanuit hun perspectief verbonden aan, uh, uh, aan de overheid. En uh, ja, de, ze zijn ook vaak weggevlucht voor een overheid. Dus, het niet weten hoe die instellingen en organisaties samenwerken, maar ook hoe de informatie dus wel of niet wordt doorgegeven, zorgt al dat mensen eigenlijk echt met een bepaalde spanning uh, uh, ja, tegenover je zitten. En, uh, en dan heb je ook nog de verschillende communicatiestijlen, wat ook uh, niet meehelpt, zeg maar. Dus het direct tegen indirect, uh, dat soort dingen. Ja. ja, dus als onderzoeker heb je ervoor te zorgen ook dat je. Een, een, een brug slaat tussen wat jij aan het doen bent uh, en wat die vrouwen ervaren op dat moment. En hoe, hoe neem je, kun je vertellen in, die, uh, in, in dat onderzoek naar ongewenste zwangerschappen, hoe heb je vrouwen gerustgesteld of hoe, hoe heb je dat toegelicht waar jij mee bezig uh, bent en waarom het belangrijk ja. is dat zij meedoen? Ja, ik werd dan bijvoorbeeld al geïnformeerd over deze vrouw wil niet zwanger zijn of deze vrouw is zwanger geworden vanuit de verkrachting, bijvoorbeeld soms al. Uh, en natuurlijk komen dat soort verhalen niet zomaar bij die zorgprofessional terecht, maar het was niet altijd ook het verhaal van de vrouw. Dus ik ging daar gewoon zitten met van, uh, uh, dus eerst echt proberen contact met haar te maken van hoe gaat het, hoe ervaart ze de zwangerschap voordat ik überhaupt... Uh, al richting de vraag vindt, is dit gewenst, is dit gepland, is dit... Uh, wat is het eigenlijk voor jou en hoe kijk je er tegenaan? Dat soort vragen kwamen wel veel later. Uh, dus ik heb vooral ge, uh, tijd geïnvesteerd op uh, waarom het belangrijk was dat, uh, dat we dat onderzoek deden. En daar konden ze ook vaak konden ze dat heel goed begrijpen en, en de reden daarvoor was dat er ook dus heel veel complicaties waren tijdens de bevalling bij die vrouwen, maar ook tijdens de zwangerschap. En dat, Erkenden ze ook allemaal dat ze uh, uh, zich niet begrepen voelden. Uh, dat ze veel verhalen hoorden van andere vrouwen waarbij het net goed ging of niet goed ging. Dus dan heb je al een bepaalde urgentie of noodzaak bij hen al. Dan uh, uh, uh, uh, zit je op hetzelfde niveau van: Dit is belangrijk dat we, dat we naar vragen. Maar dan is het dus ook: Dan is de volgende stap. Jij bent belangrijk. Jouw antwoord is hierin belangrijk. En dat van jullie allemaal. Ja. Omdat we hier heel weinig over weten. Ja, ja, ja. ja. En um, vind je het ook belangrijk dat zij iets uh, terug ontvangen? Uh, um, dat heb je ja. me ook eerder, gehad. Hadden we het daarover, van um, ja, je komt iets halen, ja. uh, maar dan moet je misschien wel eerst iets brengen. Ja, jij, jij komt vooral iets halen. Uh, in, op, la, op de lange duur je, ga je ook iets geven, althans, dat is wat je hoopt. Maar je moet wel vooral ook. Uh, uh, ja, jij komt vooral informatie halen. Dus, uh, dus het uitleggen waarom het belangrijk is, dat helpt al. Uh, maar ook de tijd nemen als op een gegeven moment het, het niet loopt volgens jouw planning. Dus als opeens uh, vragen niet behandeld kunnen worden, omdat iemand ergens anders veel meer aandacht aan besteedt. Uh, en wat jij vooral ook moet brengen is het contact. Dus ik zeg ook heel vaak, uh, heb ik ook geleerd van uh, eerst con contact voor contract. Dus je bent daar niet vanuit je contract als hulpverlener of onderzoeker of wat dan ook. Maar je bent daar als mens. Dus je moet eerst dus ook als mens contact maken. En als dat eenmaal lukt, dan zijn mensen ook vaak veel meer bereid om meer te zeggen. Maar dan kom ik wel op een tweede stap. Dan is, de, dan is tijd is dus een... Een soort van een boosdoener, dus je moet meer tijd investeren vaak. Uh, en je moet echt uh, vragen verhelderen vaak. Van als ik dan iets vraag, dan zeg ik ook van... Uh, nou, de volgende, Ik probeer ook een vraag in te leiden soms. van De volgende vraag die er aankomt kan best gevoelig overkomen. Uh, dat je ook mensen uh, uh, meegeeft dat ze ook een vraag niet hoeven te beantwoorden. Hè? Dus dat, dat er een... een een vraag komt over bijvoorbeeld hoe ben je zwanger geraakt of ben je blij met deze zwangerschap. Uh, en dat je ook uitlegt waarom je die vraag stelt. Dus die, die vraag moet niet zomaar uit de lucht komen vallen eigenlijk als het ware. Mensen moeten daar ook zich een beetje op voorbereid bent. En je moet, jij moet je er bewust, bewust van zijn dat jij een vragenlijst hebt. Jij weet wat je wilt vragen, maar dat diegene tegenover jou eigenlijk er blind in zit. Die weet totaal niet wat er op hem of op haar afkomt. En daar moet je mensen ook in helpen om die transitie met jou mee te maken, zeg maar. Ja, ja. ja. Het is echt een, je gaat echt een verbinding aan. Ja, je moet ze echt meenemen. Bijvoorbeeld uh, een van de makkelijkste vragen waar veel verloskundigen bijvoorbeeld last van hadden was, waar woont je vriend? Nou, dat zou je denken, dat is een hele simpele vraag. Maar dat zij denkt, ja, maar misschien vertelt ze dit wel aan de IND. Wij wonen nog niet samen heel veel andere vragen komen bij haar op, waarom ze eigenlijk geen antwoord wil geven op die vraag, ja. totdat dat je dan als uitlegt van ja, dat hebben wij nodig, ja. omdat als jij gaat bevallen, misschien ben je bij je vriend en dan kan ik je niet bereiken en dan denkt die vraag, oh ja natuurlijk, ja. natuurlijk moet zij dit weten. En dan soms zijn de simpelste vragen zitten voor mensen heel veel andere redenen achter waarom ze eigenlijk ja. al die argwaan hebben of niet het antwoord willen geven op de vraag. Ja. ja. Je, hebt, je moet eigenlijk als onderzoeker uh, proberen te begrijpen uh, waarom mensen, uh, ja, eigenlijk proberen te, de situatie van mensen proberen te begrijpen. En je er in ieder geval van bewust zijn dat jij eigenlijk ja. uh, ook een soort van blind dat gesprek ingaat. Uh, want je weet niet precies wat er in het hoofd van de ander omgaat. Ja. En de reden is ja. om vragen niet te beantwoorden. Ja. Dus om en, een beetje op hetzelfde niveau te zijn, moet je dus uitleggen waar komt die vraag vandaan en waarom is die vraag zo belangrijk voor jou als onderzoeker? Ja, precies. Ja. Um, voordat ik uh, verder ga met het gesprekje met Faya, nog één vraag, Jodit. Um, um, we hebben het nog niet echt over de werving gehad. Kwam ook, was dat voor jou in dit onderzoek ook moeilijk om, uh, om respondenten te vinden, om, uh, voldoende vrouwen bereid te vinden om het gesprek aan te gaan. En wat, wat heb je daarin uh, ervaren? Ja, het, is, het, is al, het is altijd iets moeilijker, dat is gewoon zo. Maar het is niet onmogelijk. Uh, en je moet vooral aansluiten bij de belevingswereld van, van, van de mensen die je probeert aan te sluiten. Dus waar komen ze samen? Met wie komen ze samen? Wie zijn voor hun vertrouwenspersonen? Kan je daar een band mee uh, mee uh, uh, of in contact mee komen en ook dus uh, in contact komen met, uh, met de doelgroep. En als je eenmaal, dus bijvoorbeeld één of twee respondenten hebt gesproken, dan is het soms nog makkelijker omdat je dan steeds vraagt, hé, hey, wie zijn uh, ook, wie zouden hier nog meer in geïnteresseerd kunnen zijn, wie zou ik nog meer kunnen spreken. Dus dan ga je meer vanuit zo'n sneeuwbal effect uh, methode proberen te werven. Maar ook vooral uh, op plekken zijn waar de doelgroep bij elkaar komt. En constant denken, maar zit hier de hele doelgroep? Of zijn er ook bepaalde groepen die ook niet bij dit soort settings komen? En daar moet je dan proberen achter te komen in gesprek met de anderen. En hoe ja. kan je hen dan ook nog bereiken om het zo inclusief mogelijk te maken? Ja, dus ook daarvoor geldt weer dat je er tijd voor moet nemen. Ja, ja het kost wel ja. meer tijd. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dankjewel, uh, Jodit. Ik kom zo meteen nog bij je terug. En ik heb begrepen dat Via Hemke inmiddels ook uh, aangesloten is. Uh, ja. Goedemiddag Via. Vanuit je hu huisartsenpraktijk uh, in Overvecht uh, sluit je even aan bij ons. <laughs> Welkom. Uh, jij werkt als uh, huisarts in Overvecht en je, werkt, uh, je doet promotieonderzoek uh, bij Fabels. Uh, dat is een, uh, een vorm van participatief uh, onderzoek in drie wijken in de regio Utrecht. Um, kun je iets over je onderzoek vertellen, wat is je onderzoeksvraag, wat is je onderzoeksopdracht? Ja, de opdracht is eigenlijk om te kijken naar uh, uh, mensen met chronische stress. Uh, in, de wij in die drie achterstandswijken en eigenlijk te kijken van hoe kunnen we deze mensen nou op wijkniveau goed bedienen en hoe kunnen we samenwerken uh, met professionals in de wijk, zowel het medische als het sociale domein. En ook met bewoners zelf. Dus wat hebben zij nou echt nodig? En het is heel actiegericht, dus echt heel erg vanuit die professionals en die bewoners. Ja. En um, hoe, um, waarom um, dat participatieve en actiebegeleidende onderzoek? Waarom heb je daarvoor gekozen? Niet de meest eenvoudige weg. Ja, ik denk uiteindelijk, omdat dat heel erg bij mij past, veel meer dan een, een onderzoek doen uh, wat meer data gericht is. En um, hoe betrek je in die wijken uh, de bewoners uh, bij je onderzoek? Want je hebt die inwoners nodig om ergens te komen om informatie te krijgen over wat er nodig is in die wijk. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Ja, wat... wat... Eigenlijk op twee manieren. In eerste instantie wel interessant was het onderzoek, er uh, was natuurlijk een onderzoeksvoorstel geschreven, Geld van Zon en W. en daarin stond heel erg de samenwerking met bestaande organisaties in Utrecht die dus uh, bewonersparticipatie doen, zoals uh, Stichting Allemaal of uh, Panel Meetellen is dat dan in Utrecht. Uh, dus in eerste instantie begonnen we daar, um, maar hoe meer ik gaandeweg uh, het onderzoek, ik ben nu twee jaar bezig, in die wijken kwam. Hoe meer ik merkte dat die wijk eigenlijk hun eigen uh, mensen uit de wijk wilde. Want het was: ja, je gaat op zoek naar oplossingen uit de wijk. Uh, dus je wil ook dicht bij de mensen uit de wijk blijven. En zijn we veel meer eigenlijk dat stedelijk uh, los gaan laten. of aan het loslaten en aan het bewegen naar: uh, oké, okay, welke bewoners kunnen dan meedenken? En uh, dat doe ik eigenlijk heel erg via professionals. Uh, dus bijvoorbeeld mensen van het in één wijk zijn we rondom het thema stress en armoede bezig en zijn mensen vanuit uh, van eigenlijk het sociaal buurteam. Uh, die, die hebben best wel ruimte en die kennen heel veel mensen uit de wijk uh, goed en hebben ook al die vertrouwensband. Uh, dus die helpen dan mee met mensen werven. En dat is ook letterlijk uh, soms uit hun bed bellen en ze, en ze betrekken en nou ja. Ja. En hoe heb je dat commitment van dat wijkteam, van die professionals, uh, gekregen? Hoe, hoe zagen zij hoe, hoe, hoe, uh, Want zij moeten ook de zin van dat onderzoek, zij moeten daar energie in willen steken. Zij moeten ook uh, uh, willen bijdragen. Hoe heb, je dat, uh, hoe heb je daaraan gewerkt? Ja, het verschilt een beetje per wijk. In sommige wijken ben ik veel meer aan het trekken en sommige veel meer aan het volgen. En uh, deze wijk was eigenlijk, deze vraag kwam ook heel erg uit het buurteam, die zelf heel erg mee zaten, dat mensen met armoede en stress en schuldenproblematiek zo laat in beeld kwamen. Dus ze zeiden, wij willen dat beter begrijpen. Um, en toen hebben we gezegd, leuk, dan gaan we dit onderzoeken en dan gaan we hiermee aan de slag. En in andere wijken zijn we ook wel heel erg vanuit de wijk gaan kijken van wat is nou hun vraag. En dan, ja, als het vanuit professionals komt, dan vinden ze het uh, alleen maar leuk om er energie in te steken als het echt hun eigen interesse heeft. Dus ja. die, die kunst is het de hele tijd. En, Wat is uh, precies de kunst? Nou ja, echt, echt aansluiten bij de professionals en te zorgen dat je hun mee hebt. Want ja. als je hen mee hebt, dan, dan is het zoveel makkelijker om uh, bewoner, ja, bewoners ook weer te betrekken. Dus jij moet als onderzoeker eigenlijk steeds kunnen vertellen waarom? waarom doen we dit? Waarom stop jij hier energie in? Wat gaat het jou dan opleveren? Ja, maar ook vragen. Wat wil je dan dat het oplevert? Dus ja. het is een constant spel wat ik ook soms beter dan een andere keer in de vingers heb. Maar van uh, ja volgen en leiden en uh, dat, dat ja. is ja, heel leuk ja. en heel spannend soms. Ja. En uh, um, net als uh, Jodit uh, gaf jij aan uh, toen we hier vorige week over spraken van ja, ik, je moet wel ook steeds richting die uh, respondenten of inwoners die meedoen aan je onderzoek duidelijk uh, hebben, what's in it for them? Wat, wat levert het, uh, de respondent op? En Jo, had het natuurlijk over contact voor contract. Maar jij uh, zet ook financiële vergoedingen in. Kun je daar wat over vertellen? Ja. Nou ja, ik heb het met mensen over armoedeproblemen en stress. En die stress die heel vaak door armoede komt. En, uh, ja, ik vraag ze wel hun tijd en soms reiskosten, bijvoorbeeld. Uh, dus ik heb, en dat was ook al in het projectvoorstel ingeschreven hoor. Maar wel uh, uh, eigenlijk mensen die dus echt bewoner zijn en niet opgeleid. En je hebt tegenwoordig ook veel opgeleide ervaringsdeskundigen. Maar die, heb ik, die betaal ik eigenlijk allemaal 15 euro per uur. En uh, dat is vaak natuurlijk, een, uh, dat vinden mensen heel fijn. Dan krijgen ze letterlijk gewoon een envelopje na een sessie. En er uh, is ook wel een interessante discussie van, moet je mensen nou uh, bonnen geven of kan je ze geld geven? En uh, nou, daar had ik vorige week een hele discussie over en toen ben ik eens gaan rondvragen bij ervaringsdeskundigen. En je kan dus mensen, als ze toch een uitkering krijgen, mogen ze wel 170 euro per maand... Uh, uh, ...vrijwilligers vergoeding krijgen. Dus het is eigenlijk ook nog, uh, het mag gewoon, je mag mensen echt letterlijk gewoon betalen. En ik, ja, ik merk en ik vind het ook voor mezelf beter te verantwoorden als ik mensen geld geef in plaats van een bon waar ze, ja, misschien willen ze voor iets groters sparen of iets leuks en niet iets met een bon doen. Uh, dus dat helpt heel erg ook. Ja, maar überhaupt dus heb jij in je begroting van je onderzoek is er geld vrijgemaakt voor een financiële beloning. Ja. Uh, en dat helpt jou ook om uh, mensen te betrekken bij je onderzoek en het, uh, het geeft ook een zedere, zekere wederzijdsheid. Wederzijds belang. Hè? Of ja, jij komt, mij iets, jij komt iets voor mij doen, ik doe iets voor jou uh, uh, als onderzoeker. En dat maakt ja. het voor jou ook makkelijker. Ja. Um, ik heb nog één uh, slotvraag aan jullie allebei en dan uh, wilde ik gedule vragen of er nog een vraag in de chat uh, is. Maar uh, mijn slotvraag voor jullie allebei, uh, Jodit en Faya, is wat? Um, ik weet van jullie allebei, jullie zijn niet bang voor verrassingen en uh, uh, je, hebt, je zet een uh, behoorlijke dosis lef in om uh, uh, het voor elkaar te krijgen. Wat is jullie, Jodit, het eerst bij jou? Wat is je belangrijkste advies aan, uh, aan andere onderzoekers die uh, misschien koud watervrees hebben? Ja, dat je ook vooraf, denk ik, toch wel echt tijd even neemt om je in te leven in de belevingswereld van de mensen. Uh, dus soms, soms moet je daar wat, wat langer nog. Uh, dat betekent dat letterlijk ergens door een wijk lopen of ergens echt een paar keer aansluiten, zodat je veel meer feeling hebt met uh, wie zijn deze groepen mensen nou die ik zo graag wil interviewen of wil bereiken. Ja. Dus dat zou mijn uh, advies zijn. Echt aansluiten bij die belevingswereld en zo, en zo in de praktijk ook zoveel mogelijk. Ja. Investeer in de relatie, ja. leer mensen kennen. Ja, dankjewel. Veja, uh, wat is jouw advies aan. Uh, jonge onderzoekers of al wat oudere onderzoekers uh, hoe dit voor elkaar te krijgen. Ja, ik sluit denken aan bij Jody. Het gaat vooral doen, ga die wijken in, ga mensen spreken en ook wees niet bang omdat mensen het echt heel leuk vinden. Als je oprecht bent en tijd hebt, dan vinden mensen het heel fijn om hun verhaal aan je te vertellen. Ja. En dan ja, breng beetje... je dus ook echt wat. Ook al breng je niet alleen maar geld, je brengt ook wat. Ja. Ja, want vaak op een gegeven moment als die uh, interne motivatie er is, dan doen ze het niet meer voor het geld hoor. Want ik had ook wel vergoeding, maar ze, op een gegeven moment blijven ze ook bijvoorbeeld, ik, ik sloot dus altijd aan bij die voorlichting, blijven ze ook gewoon komen voor het uh, persoonlijke contact en voor alle andere dingen die het hen oplevert. Ja. ja. Het is ook heel leuk vooral. Ja, ja, ja zeker. Ja. Gewoon niet meer met heel veel mensen Wees praten. Nieuwsgierig. Wees nieuwsgierig. Ja, uh, dank jullie wel. Uh, Gidule, is er een vraag in de chat aan Feia uh, of Jodit? Ja, er zijn uh, twee vragen. Uh, de eerste vraag uh, is, uh, sluit aan bij wat Jodit vertelde. En dat is de vraag van, werkte bij jouw onderzoek? Vragen stellen het beste of andere methoden? En de vragensteller vraagt daarbij zich af of je bijvoorbeeld tekeningen hebt gebruikt voor afbeeldingen. Uh... Ja, je, je stelt altijd vragen, maar wat ik dan probeer te doen is steeds, uh, uh, als je 15 vragen hebt, er bijvoorbeeld echt te clusteren naar drie of vier vragen. Dus dat het er gewoon een gesprek wordt, dus dat ik niet meer mijn vragenlijst eigenlijk erbij hoef te, uh, te hebben. En misschien moet je één of twee keer even tussendoor spieken, maar dat het echt meer een gesprek wordt. Ja. En jij hebt niet zelf beeldmateriaal gebruikt in dit onderzoek, of mogelijk in ander onderzoek? Het hangt, dat hangt heel erg van uh, uh, uh, ja, het onderzoek af. Kijk, ik, een, een deel van deze vrouw was laaggeletterd, dus die begrijpen bepaalde dingen niet. Ja, dan ga je wel proberen natuurlijk dat uit te leggen door te tekenen, door van alles en nog wat. Uh, uh. Ja, Gares heeft ook hartstikke veel voorlichtingsmateriaal, dan pak ik dat bijvoorbeeld er eventueel bij. Uh, maar daar moet je ook mee uitkijken, dat je niet te veel daarmee stuurt bijvoorbeeld als ik een heel filmpje over de geboortezorg laat zien ja en ik vraag wat weet je over de geboortezorg dan werkt dat natuurlijk niet meer maar dan probeer ik dan vind ik dus dat is ook dat geven dat ik dan achteraf wel dat altijd laat zien en dus geef van daar kun je nog informatie vinden laten we het nog samen na, nalopen. Ja. ja op die manier wel. Fidule, wat, de tweede vraag? De tweede vraag gaat over um, uh, tijd is geld en um, zowel Jodit als Feia hebben allebei gezegd, je moet tijd investeren in het onderzoek. En iemand vraagt hier, hoe groot acht je de kans om tijdens een onderzoek extra geld te krijgen voor het bereiken en betrekken van respondenten? Of hoe moet, hoe moet je dat doen? Hoe zorg je dat je voldoende budget hebt om die tijd te kunnen investeren? Ja, en dan gaat het over de kosten voor de onderzoeker of de kosten voor de respondenten de kosten voor de onderzoeker. Dus die heeft extra tijd nodig om te investeren in het contact met uh, respondenten. Ja, daar gaat het je hebt eigenlijk al je budget en je wil gaandeweg je onderzoek kom je erachter, oh ja, mijn budget is eigenlijk niet toereikend als ik een heel kwalitatief deel wil toevoegen. Uh, hoe doe ik dat? Mm, ik denk dat deze vraag meer is, zelfs nog aan het begin. van Hoe uh, neem je voldoende budget op? En zorg je ervoor dat de, budget, de, de financier akkoord gaat met die uh, post op jouw budget. Op Misschien jouw kan ik even uh, kort reageren omdat het mijn vraag was. Ja. Um, nee, Het gaat me eigenlijk om, om een uh, project dat gewoon al goedgekeurd is en dat al gaande is. Um, en dat je dan op een gegeven moment denkt van oké, okay, ik zou toch op bepaalde manieren meer aansluiting moeten zoeken bij mijn doelgroep. En daar ook uh, ja, tijd en daarom ook geld en misschien ook vergoedingen voor moeten vrijstellen. Waar gewoon, uh, ja, wat gewoon niet is binnen het uh, project. En of, er dan, of jullie ja, ervaring hebben uh, van, is dat dan mogelijk om daar een goede zaak van te maken? Om dat alsnog mogelijk te maken. En dan zou ja. ik proberen aan te sluiten wat er, bij zoveel mogelijk wat er al is, wat al lokaal gebeurt. Waar bijvoorbeeld... Uh, uh, laten we zeggen, ja, lokaal, Als het om moeders gaat, bijvoorbeeld misschien een speelgroep. Hè, dat hoeft jou dan niet meer extra geld te kosten en ook niet meer extra tijd te kosten. Maar daar kan jij gewoon eigenlijk bij gaan zitten. Maar dan moet je, je moet wel contact, uh, investeren in het contact met degene die dat natuurlijk runt. Uh, en zo kan je dus proberen dan... Daar waar je vooraf geen... Uh, niet voldoende activiteitenbudget bijvoorbeeld voor hebt uh, bedacht toch nog uh, aansluiten bij bij bij datgene wat er is en ik denk ook want wat ik ook vaak zie als onderzoeker is dan wordt er gezegd van ja maar we moeten twintig respondenten spreken maar dan is daar maar heel weinig tijd voor en ja, dan denk ik ja je kan twintig um, oppervlakkige interviews houden of misschien veertien vijftien heel erg echt in de diepte dat je echt heel veel ophaalt ja waar investeer je dan in ja dan investeer ik in die veertien dus dat, dat is het ook. Soms is het aantal zegt helemaal niet zoveel van het aantal mensen dat je hebt gesproken. Uh, vooral als het om kwalitatief onderzoek gaat dan met name. Wat ik zelf, um, uh, en Faye en ik, daar had, we hadden het vorige week nog over, wat ik zelf vaak zie is dat in, de, in een onderzoeksperiode, in de fasering, er vaak heel veel tijd naar het literatuuronderzoek gaat. Uh, ja. En dat daar heel veel in geïnvesteerd wordt. En de, um, naar mijn idee hangt dat soms ook samen met het koudwatervrees wat onderzoekers hebben. Dat ze het idee hebben dat ze alles moeten weten voordat ze de praktijk ingaan. En ik denk dat daar vaak wel een stukje van af kan. Ja. Uh, en dat je iets sneller de praktijk in zou kunnen gaan als onderzoeker. Dan hou je tijd over um, daarvoor. Dus dat, uh, en, maar ik heb ook wel ervaring um, met het um, uh, op de andere manier geld ronselen. Voor een extra opdracht, of voor, uh, uh, er zijn altijd wel ergens potjes. Maar je moet het wel gaan vragen. Het ja. is altijd mis. Je kan altijd terug naar je opdrachtgever en zeggen: Ja, ik mis nu deze groep. Uh, het en dan wel met een net onderbouwde begroting. Het gaat me zoveel kosten om dat toe te voegen. Is er een manier om daar nog aan te komen? Uh, ja, in, van, de, ja. in de yeah. chat, sorry, komt nu net een tip van Gera Nagelhout, die zegt: uh, Je kunt wat schuiven in je budget. Uh, en je kunt uh, ook nog bij het universiteitsfonds aankloppen. Wat jij net ook zegt, er zijn altijd andere potjes om uh, een beroep ja. op te doen. Ja. ja, Tessa wijst me erop dat we al uh, aardig aan de tijd uh, zitten. Uh, dus we gaan dit afronden. Stel alle vragen vooral in de chat en dan kijken we gaan het komende half uur... Uh, dat we daar nog antwoord op kunnen geven. Dan ga ik nu, uh, Jodit en Faya super bedankt uh, voor jullie bijdrage. Jodit uh, kan nog even blijven. Faya moet uh, door als huisarts. Uh, en uh, ik ga het woord geven aan Chandra Verstappen, mijn collega. En zij gaat jullie uh, wat vertellen over de vier belangrijke bouwstenen. Uh, die uh, wij vanuit VAROS onderscheiden als het gaat om bereiken en betrekken. Chandra. Hoi, Majori, Dank wel. Wat We ontzettend leuk gesprek net. En ik heb allerlei dingen gehoord die uh, ook in mijn verhaal al uh, uh, ook een plekje hebben. Dus daar kan ik dan soms misschien wat langer uh, of wat sneller doorheen. Ik, had, uh, ik, zat hem, ik zat net eigenlijk te typen, maar ik kreeg dat niet meer op tijd af uh, voordat ik zelf het woord kreeg. Um, ik heb uh, gevonden dat er bij het MWO uh, een mogelijkheid bestaat voor een soort aanvullende financieringsmodule voor citizen science en dat vatten ze behoorlijk breed op. Nou weet ik de details daar echt niet van, dus ik hoop niet dat ik mensen met een dode mus wakker maak, maar het is wel iets wat ik in ieder geval ga uitzoeken uh, waar, om te kijken of we daar wat meer informatie over uh, kunnen verstrekken. Uh, dat kunnen we dan achteraf nog doen, maar uh, kijk vooral zelf ook even op de financieringsmodule. En dat is wel via dingen die ook met het NWO samenhangen. Dus misschien dat daar ook nog een manier is, want dat is echt tot 15.000 euro per jaar per wetenschappelijke FTE in je onderzoek. Dus, who knows, leek mij nog best een, leuke, een leuk beetje erbij. Nou, sorry, en ik heb mezelf helemaal niet verder voorgesteld. Uh, ik weet, uh, uh, ik ben Chandra Verstappen, collega van uh, nou, Jodit, Majori, Tessa en allerlei mensen die ik nu niet kan zien en die er vast ook zijn, Gudule, Jennifer. Ik werk met heel veel plezier bij Faros. Uh, inmiddels als senior adviseur en uh, projectleider. En ik hou me uh, vooral bezig met het bereiken en betrekken. Of eigenlijk zeg ik liever altijd het uh, betrekken en vervolgens dus bereiken van de mensen om wie het eigenlijk gaat. Um, en uh, ik, ik ga mijn scherm delen om uh, uh, door de presentatie heen te gaan. Dan verlies ik jullie altijd uit beeld. Vind ik heel jammer. Maar uh, word ik ook niet meer afgeleid door de chat? Dat scheelt dan ook alweer. Uh, ik ga van start. Even jullie een beetje aan de kant. Hopse. Kunnen jullie zo, uh, zien jullie zo mijn presentatie? Ja, top. Um, nou, ik wou maar beginnen met uh, uh, jullie twee uh, uh, linkjes en informatiebronnen, inspiratieboekjes uh, te laten zien. Die gaan over uh, uh, bereiken en betrekken. Betrekken en bereiken ik probeer het al om te draaien maar het lukt niet altijd in het spraakgebruik. Um, uh, het eerste is natuurlijk uh, ons strategisch document het aanpak van uh, terugdringen van gezondheidsverschillen uh, en daar de negen principes die werken om dat ook de aanpak effectief te maken. Ik ga niet al die negen principes langslopen maar we hebben vorig jaar één en ik noem het maar gewoon de belangrijkste eruit gehaald, uh, namelijk werkzame met de mensen om wie het gaat en daar hebben we een white paper op, uh, over geschreven met heel veel collega's gebaseerd op uh, wetenschappelijke uh, inzichten, nationaal en internationaal, uh, maar ook aangevuld met veel ervaringsverhalen, onder andere ook van Jodit bijvoorbeeld uh, en van uh, allerlei andere collega's die op verschillende vlakken aan het, uh, aan het werk zijn. Deze uh, informatie is altijd iets breder dan alleen maar voor uh, wetenschappelijk onderzoek. Dat zeg ik er vast bij. Dus soms uh, als je het leest dan denk je nou, um, dit gaat misschien wel erg over gemeentes of dit gaat erg over interventieontwikkeling. Maar de principes die eronder liggen uh, over uh, betrekken en bereiken uh, of over de, de houding die het vraagt van onderzoekers in dit geval, die geldt ook uh, daarbuiten natuurlijk. Dus uh, het is heel goed te vertalen. Oh, uh, deze. Dat vind ik vind nou zo gek. Hop. Um, waarom bereiken en betrekken? Nou, eigenlijk gewoon heel eenvoudig. Het is cruciaal om tot een effectieve aanpak voor gezondheidsverschillen te komen in de bredere zin van het woord. En als ik dat uh, uh, trechter naar waar we het vandaag over hebben, is dat de betrokkenheid van deze mensen in alle fases van onderzoeken of verbetertrajecten trajecten gewoon maakt dat beleid en interventies beter zijn en effectiever zijn. En natuurlijk inclusief onderzoek met echt representatieve uitkomsten speelt daarbij een ontzettend belangrijke rol. Het is namelijk heel vaak de basis voor beleid of interventies, eh, omdat we graag op basis van wetenschappelijke inzichten eh, tot ontwikkelingen komen. Um, ik wilde eigenlijk beginnen met een sheet waarvan het, eh, nou als jullie hem zien, hoop ik dat jullie allemaal denken, nou nou, daar zit zo'n dame van VAROS eh, te praten over toegankelijke, eh, makkelijke informatie en eh, helder en kort. En deze sheet staat vol met informatie, um, maar toch heb ik hem zo opgenomen, um, omdat we in, in de vorige bijeenkomsten van verschillende kanten vragen gekomen die, die eigenlijk gaan over, kan ik mijn respondenten wel indelen naar herkomst? Ik dacht daar begin ik mee um, omdat het een vraag is die onder veel le um, mensen leeft um, en op zoek zijn naar een antwoord over hoe kan ik respondenten indelen naar bijvoorbeeld etniciteit of land van herkomst. Uh, in een rapport van de wetenschappelijke raad uh, is, daar, is daar een eigenlijk een standpunt over geformuleerd um, en die hebben dat in een rapport neergelegd waar het gaat over migratie en klassificatie. Um, allemaal hele uh, niet zo erg B1 woorden um, die ik hier dan toch maar gebruik um, en um, ja, op het gevaar af dat het lijkt alsof ik uit eigen werk voordraag, dat is niet zo. Dit komt dus uit dat WRR-rapport. Maar uh, klassificeren naar herkomst kan wel degelijk. En het is gere gerechtvaardigd als het aan een aantal eisen voldoet. Namelijk dat het een legitiem doel dient. Um, dus dat, je, ja, dat, het, dat het ergens toe bijdraagt, uh, dat het tot een verbetering leidt. Dat het niet zomaar is omdat je nou eenmaal kan klassificeren. Um, dat het aantoonbaar bijdraagt aan het doel wat je hebt met jouw onderzoek um, en dat het doel niet op een andere manier te bereiken is en dat de voordelen van klassificatie opwegen tegen de negatieve effecten, want die zijn er natuurlijk best van het, uh, als je mensen gaat indelen naar etniciteit of land van herkomst. Uh, dus dan heb ik het over respectievelijk legitimiteit, functionaliteit, subsidiariteit en proportionaliteit. Um, Daarnaast um, zijn er nog een aantal eisen waaraan vervolgens die, die, die uh, clusters of die terminologie aan, aan moet voldoen. Dus ze mogen niet al te algemeen zijn, ze moeten voldoende verfijning bieden, um, ze moeten continuïteit bieden dus dat je er steeds weer op terug kan vallen en ze moeten ook voor zo min mogelijk verwarring uh, zorgen. Daarnaast heb je nog de eis dat uh, de termen zo min mogelijk moeten uitsluiten, geen negatieve associaties op moeten roepen en zoveel mogelijk neven schikken in plaats van rangschikken. Um, want ja, als je op plaats 1, 2, 3 en 4 bijvoorbeeld de cijfers over criminaliteit in de binnenstad van uh, of in, in, nee, op het platteland van Friesland um, uh, gebruikt, ja, dan is het natuurlijk al snel zo dat het dan lijkt alsof een groep um, dat slechter doet dan een andere en daar is een andere manier voor. Um, Faros roept heel erg op tot aanpassing van de termen in de gezondheidszorg te, de, die we daar gebruiken. En wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij dat WRR-rapport. En overigens zijn wij daar ook lerend in. En soms vergeten we dat zelf ook wel eens. En het is gewoon soms, uh, voelt het ook wat, wat formalistisch misschien. Maar dat is de fase waarin we volgens mij op dit moment zijn. Er zijn ook dilemma's. Uh, als je alleen maar mensen indeelt op uh, geboorteland bijvoorbeeld, uh, als je het hebt over de hogere prevalentie van diabetes uh, onder bepaalde uh, groepen mensen van de Surinaamse afkomst, ja, dan, dan is dat eigenlijk weer te breed, want het is weer heel specifiek voor, voor speciale groepen binnen de Surinaamse uh, uh, mensen uit Suriname bijvoorbeeld. En helemaal niet alleen maar bij de mensen vanuit Suriname, maar dan gaat het over hun achtergrond, namelijk bijvoorbeeld de Hindoestaanse achtergrond. Nadat je een keuze hebt gemaakt op basis van deze richtlijnen, blijft het heel erg belangrijk um, hoe presenteer je je, um, je onderzoek uh, en de uitkomsten ervan. Um, in die zin zijn de cijfers niet neutraal. Het is althans, het is goed om je bewust ervan te zijn dat er ook mensen mee aan de haal kunnen gaan. Dus dat uh, die cijfers plotseling een politieke context krijgen die jij nooit bedoeld hebt. Dus het is goed om daar in ieder geval vooraf over na te denken en daarop uh, voorbereid te zijn. En ik dacht misschien is het wel een goed moment om even te kijken of er vragen over zijn in de chat, omdat uh, uh, ja, de vorige keer waren er best wat vragen over. Ik heb nu nul vragen Chandra, dus dit was, nou, was super helder. Nou, is dat even fijn. <laughs> ga ik door. Um, de vorige keer heeft Gudule een prachtige indeling uh, in haar, uh, voor haar verhaal aangehouden, namelijk de fases uh, van onderzoek die je hier uh, in beeld ziet, die ik niet allemaal ga opnoemen natuurlijk, maar um, uh, dat het is in ieder geval duidelijk geworden dat het betrekken en het bereiken van mensen in kwetsbare situaties kan en dat het eigenlijk ook lukt. Als je, maar, net zoals Jo dit uh, heel expliciet maakte, weet dat het uh, soms moeilijker is of dat je, som dat je flexibel moet zijn, dat het soms niet in één keer lukt, maar dat je er tijd voor moet hebben, maar in principe uh, lukt het goed. En in alle fases moet je inclusief bezig zijn. En de mate waarin mensen betrokken kunnen worden kan natuurlijk wel verschillen. Het is niet zo dat uh, je overal moet, hoeft te spreken over co-creatie in de zin van mede beslissen, dus de hoogste uh, trap in de, in de participatieladder. Um, maar uh, afhankelijk van de fase uh, van je onderzoek en het onderzoek waar je mee bezig bent, um, uh, kun je kijken op hoe je uh, de inclusiviteit vormgeeft. En ook herhaal ik de boodschap van uh, Gudule, het lijkt allemaal, het zijn prachtige hokjes en alsof je zo van fase 1 is klaar en dan hop, dan pas kun je naar fase 2 enzovoort. Maar zeker als je op een participatieve manier aan het werk bent of actiebegeleidend onderzoek doet, lopen die fases natuurlijk veel meer door elkaar en zijn er ook aanpassingen onder. Um, onderweg mogelijk en juist die dat vraagt een lerende opstelling van de van de onderzoeker en dat maakt ook uh, het, het makkelijk om uh, naar gelijkwaardig aan gelijkwaardigheid te werken want uh, als je zelf aangeeft dat je ook leert van wat je hoort en dat je daarop aanpassingen ook doet uh, nou dat maakt uh, het uit, het uiten van gelijkwaardigheid een stuk makkelijker even kijken dan ga ik door naar de volgende. Um, bereik en betrekken in onderzoek. Hoe doen we dat dan? Faros uh, heeft vier bouwstenen uh, ontwikkeld uh, en die, zoals ik, uh, uh, waar ik ook eigenlijk mee begon, die spelen ook op het moment dat je het hebt over beleidsvorming of inter interventieontwikkeling of bij succesvolle implementatie. Um, deze bouwstenen die helpen. Uh, ook in het doen van inclusief onderzoek. Um, eigenlijk is het zo dat je ze als een soort checklist kunt gebruiken in elke fase van je onderzoek. Um, en soms heb je dingen al gedaan, dan hoef je ze niet nog een keer te doen. Maar het is heel belangrijk om elke keer te kijken, um, uh, klopt het nog? Heb ik eigenlijk al klop, heb ik met al deze aspecten rekening gehouden? Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld in elke fase vraagt, praat ik nog steeds met de goede groep uh, mensen? Past de groep mensen die ik nu voor me heb bij het doel wat ik in deze fase wil bereiken? Um, contact maken hoeft misschien niet, uh, niet elke keer opnieuw, maar contact onderhouden zeker wel. Dat uh, moet je volhouden om gewoon de band te houden, om te zorgen dat de mensen zich vertrouwd voelen, om voor gelijkwaardigheid te zorgen enzovoort. We hebben ook heel bewust gekozen voor het woord bouwstenen en niet ook voor fases. Dat was natuurlijk, ja, er dus worden al veel dingen fases genoemd, dus dat was dan sowieso misschien niet zo handig geworden. Maar fases suggereren heel erg een volgordelijkheid en dat is hier eigenlijk niet zo. Um, bijvoorbeeld, nou, om goed te kunnen verkennen moet je natuurlijk ook contact maken. Maar om contact te maken moet je ook weer kunnen aansluiten. Ik heb daarbij en bij Feija en bij Jo dit uh, hele mooie voorbeelden van gehoord. Um, en het is heel belangrijk om mensen weer te betrekken bij de verkenning. Dus je hebt eigenlijk al die, die verschillende bouwstenen, kun je uh, verdienen ook de aandacht in, uh, in alle uh, acties die je onderneemt. Oh, wat doe ik nu? Ik ga ineens helemaal naar het eind. Oh. Sorry jongens. Ik heb deze. Um, we hebben ondertussen gedacht, anders dan blijf ik de hele tijd zo praten, uh, wilden we een poll onder jullie uh, uitzetten waarbij we aan, men, aan jullie willen vragen wat jij, jij als grootste barrière ervaart om tot een inclusieve onderzoeksopzet en respondentengroep te komen. En eigenlijk wilde ik hem maar beperken tot een inclusieve respondentengroep. Ik denk uh, anders dan stel ik twee vragen in één. Dus uh, we houden het op de inclusieve respondentengroep. Ik ga de poll uh, lanceren. Daar zijn een vijftal mogelijkheden en ik ben heel benieuwd uh, hoe, dat, uh, hoe dat uit gaat komen. Er zijn uh, 135 mensen uh, aanwezig, dus ik ben heel benieuwd uh, uh, hoe dat gaat. De mogelijkheden zijn ik heb er geen tijd voor, mijn collega's zien de noodzaak ervan niet, mijn opdrachtgever ziet de noodzaak niet, ik mis de vaardigheden uh, en ik heb geen toegang tot de mensen in een kwetsbare situatie. De doelgroep. Nou met stip op 1, uh, uh, yeah, dat is wel uh, verwacht, maar er komt, uh, er zit toch wel, er zijn twee dingen die er nu uit gaan springen. Ik hou de spanning er een beetje in. Um, ik laat hem nog heel even doorlopen. Hoeveel op, hebben we? We zijn met 140. We zijn nu zo aan 60, 90. Nog heel even doorlopen. Er tekenen zich, tekenen zich wel twee, uh, uh, twee winnaars af. Ik denk dat ik uh, de poll, ik tel nog even van vijf naar één en tel ik hem af. Vijf, vier, drie, twee, één. En dan ga ik hem sluiten. En de resultaten delen. Uh, als het goed is zien jullie die nu, klopt dat? Ja? Fijn, want nou, dat kan ik namelijk hier niet zien, dus dat vind ik altijd heel uh, lastig. Um, ik zie me twee uh, punten die, er, uh, die eruit komen, maar met stip op één is ik heb geen toegang tot mensen in een kwetsbare situatie. De doelgroep. Um, en de tweede is ik heb er geen tijd voor. Eens um, even denken, hoe zal ik hier... Um, ik denk dat, uh, dat het belangrijk is om aan te geven dat ik heb geen toegang tot mensen in een kwetsbare situatie. Dat betekent, daarmee zeg je eigenlijk, de netwerken komen niet overeen. Ik, ik heb bewust ervoor gekozen om niet te zeggen, um, ik kan ze niet vinden of uh, ze zijn moeilijk te bereiken. Want daarmee leg je eigenlijk het, het vraagstuk bij de mensen neer, alsof die heel bijzonder zijn. En het zijn eigenlijk hele gewone mensen die alleen in een andere omgeving. Uh, leven als die van jou. Dus het is zaak om te zorgen dat, uh, dat die netwerken gaan overlappen. En daarnaast is het belangrijk om um, bewust te zijn van onbewuste exclusie in je eigen um, onderzoeksopdracht of in je eigen vraag. Op het moment dat je bijvoorbeeld uh, aangeeft dat mensen Nederlands moeten kunnen spreken of dat mensen met co-morbiditeit uitgesloten zijn. Uh, dat zijn heel ge gebruikelijke voorwaarden in uh, medisch onderzoek bijvoorbeeld. Maar ja, dat betekent natuurlijk wel dat je een hele grote groep uh, uit, bij voorbaat al uitsluit. Even nog los van of je zelf geen toegang hebt. Um, in de voorbereiding heb ik ook gehoord, maar ik weet daarvan, ik kwam er net iets later in vanwege een eerder uh, webinar. Uh, weet ik niet, precies, niet zeker of Jo dit voorbeeld al genoemd heeft. Maar als het do het doel is om te halen wat er, no op te halen wat nodig is voor goede geboortezorg voor bijvoorbeeld Eritrese vrouwen, dan is het echt belangrijk om eh, te overwegen een tolk in te schakelen eh, als je zelf de taal niet spreekt. Want anders dan mis je juist de groep die, je te, die te weinig of te laat bij de verloskundige komt. In ieder geval naar het oordeel van, op basis van de uitkomsten van zorg en het oordeel van de professionals. Dus zo zijn er wel dingen die bij voorbaat al maken dat het lastig is om toegang te hebben eh, tot de doelgroep. Even kijken hoe dit werkt. Dit kan nu weg. Um, ik heb eigenlijk nog een tweede poll die ik graag aan jullie wilde voorleggen. Die komt er nu aan, hoop ik. Um, ik was wel benieuwd wie er minder aan jouw onderzoek meedoen dan je eigenlijk zou willen. Um, want daar dat, uh, ben ik ook benieuwd naar welk beeld dat uh, bij jullie oplevert. Uh, oh, wacht, pol 1. Ik moet nog een andere pol kunnen vinden. Pol 2. Launch polling. Um, nou, Het is een hele lijst. Uh, mensen die uh, lang geen werk meer hebben. Mensen met een migratieachtergrond. Mensen met psychische problemen, lichamelijke beperkingen, met schulden, moeite met lezen en schrijven. Eenzaam. Mensen met een lage zes in bredere zin. Ik ben heel benieuwd. Eens kijken. Het is een lange lijst, hè, dus het duurt even voordat het, uh, de alle mogelijkheden doorgenomen zijn. Ik ben benieuwd wat daar uitkomt. Dus er ontstaat langzaam een top 3. Even kijken, 30, 50, 70. Ik wacht tot ik 75% van de, er zijn nu nog 126 mensen... Nog heel even, maak je keus. Ik, zal de, ik heb hem gesloten, ik zal de resultaten delen. Um, de belangrijkste groepen zijn mensen met een lage 6, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en mensen met een migratieachtergrond. Um, ik ga hier op dit moment niet heel erg verder diep op in, omdat ze in de volgende sheets vanzelf uh, aan de orde komen. En ik heb gezien dat ik eigenlijk nog maar vijf minuten heb, uh, kwam Tessa mij net uh, vertellen. Dus ik ga snel door naar de volgende sheet. Um... Oh. Het is in ieder geval heel belangrijk om, ik ga beginnen bij de eerste bouwsteen, om je doelgroep goed te verkennen. Uh, en dat, doe dat al bij je projectidee. Dus maak niet eerst je eigen projectidee. Ga dan aan de slag en wil rondom dat projectidee aan de slag. Maar doe dat al vanaf de eerste fases. Ik heb rechtsbovenin een beetje aangegeven in welke fases welke onderdelen aan de orde komen. Um, en dat checken van het projectidee kun je op inhoud doen. Dus uh, nou, ik heb een idee en sluit dat aan bij wat jullie denken. Ik levert dat inderdaad een probleem op enzovoort. Maar kan ook gaan over de methode en de werkwijze die je eh, moet, aan, moet eh, kiezen, bijvoorbeeld om nog meer mensen te bereiken en te betrekken. Eh, om te weten welke wijken je aan de slag kan kun je bijvoorbeeld heel goed kijken eh, waar zitten die wijken precies en dat kun je vinden op waarstaatjegemeente.nl. Daar zit een, een slide specifiek over gezondheid en gezondheidsvaardigheden. Um, voor de werving, ik denk dat dat de kern van de vraag is uh, van vandaag, is het heel erg belangrijk, en Judith heeft het ook al aangegeven, ga naar de plekken waar de mensen uit de wijk veel uh, graag komen. Naar het buurthuis, de peuterspeeltuin, naar de, naar de speeltuin, is ook letterlijk al genoemd door Jodith, het gezondheidscentrum. Um, daarbij is het belangrijk om de vertrouwensrelatie op te bouwen. De tijd daarvoor die dat kost, is ook al uh, aangehaald, of ik ook niet heel diep op in te gaan. Uiteindelijk blijkt dat het persoonlijk contact belangrijker is dan de informatiebrief over je onderzoek. Dus zorg eerst voor dat persoonlijk contact en daarna uh, ga je verder. Wees laagdrempelig, zorg voor de juiste voorwaarden, dus over vergoeding, reiskosten, een heldere uitleg over onderzoek en voorwaarden. Gezelligheid, niet te vergeten. En ik hoorde Jo dit ook al over snowballing. Um, en daarbij wil ik wel graag aantekenen dat ook snowballing en vooral respondent driven sampling uh, echt ook wel wat van jou als onderzoeker vraagt om het goed te doen. Er zijn programma's voor, je moet heel goed weten aan wie ga je uh, wat vragen. Dus besteed daar ook genoeg aandacht in, in bijvoorbeeld de begrijpelijkheid en de eenvoud uh, en zorg dat de mensen zorgen dat, de, dat er op de juiste plek gevraagd wordt naar deelnemers. Ontzettend belangrijk en ik vind het ontzettend leuk om te zien dat mijn collega's Jodit en, uh, en Feyja daar echt wel uh, exemplarisch voor zijn. De houding en attitude is superbelangrijk. Je moet intrinsiek gemotiveerd zijn, oprecht nieuwsgierig en bewust zijn ook van je, de mogelijke impact op respondenten over wat je eigenlijk van ze gaat vragen. Dus uh, want dat maakt dat je vooraf bijvoorbeeld ook al nadenkt over nazorg. Wees flexibel ook een belangrijke. Er zit veel herhaling in, merk ik, met wat er net allemaal is gezegd. Um je kunt intermediairs inzetten natuurlijk, um, taalambassadeurs zijn er, die kun je via stichting ABC vragen, uh, ervaringsdeskundigen, sleutelpersonen, ze zijn eigenlijk allemaal aan de orde gekomen. Wat er wel heel erg belangrijk bij is, is dat uh, intermediairs uh, heel vaak regelmatig worden ingezet en dat ze ook regelmatig overbelast zijn. Dus maak helder. Wat je, wil, wat je van ze wil, wijkt daar ook gedurende het onderzoek niet van af, de mensen die je betrekt. Uh, tenzij je daar natuurlijk nadrukkelijk over overlegt, maar het is heel fijn voor mensen om te weten wat ze moeten doen en hoeveel tijd ze dat uh, zal kosten. Um, in de, ik zal zorgen nog voor de, over iets over de betaling van uh, sleutelpersonen, ga ik nu even niet op verder, want dat bedrag mogen mensen uh, aangeven, maar er zijn ook een paar haken en ogen aan, of een haak en oog aan. Uh, en dat zal ik nog uh, in de chat zetten uh, na afloop, zodat jullie dat ook nog kunnen zien. Um, werk samen uh, met de mensen. Um, het hoeft niet in alle fasen even intensief te zijn, daar ben ik eerder al op, uh, uh, op ingegaan. En zoek naar een manier voor gelijkwaardigheid, uh, door te achterhalen wat willen mensen die je helpen graag leren. En biedt iets aan wat daarbij past. Uh, dus stel dat je de fotovoices-methode, die heb ik straks in de slide staan, wil gebruiken. Uh, nou, dan kun je mensen die kun je ook al heel erg blij maken door ze een hele korte cursus. Uh, hoe maak ik foto's met mijn iPhone op een goede manier te geven? Uh, iedereen blij, zij maken prachtige foto's, uh, het geeft waardering en ze doen het, kunnen het ook buiten het onderzoek uh, verder gaan proberen. Je kunt ook, er zijn natuurlijk verschillen in betrokkenheid van de mensen uit de doelgroep. Als je de data wil gaan analyseren, kun je bijvoorbeeld heel goed samen met vertegenwoordigers van de doelgroep aan de slag. Maar afhankelijk van jouw vraag en je onderzoek natuurlijk ook met de mensen in kwetsbare positie zelf. Herkennen ze wat je hebt gezegd, dus dan kun je heel goed de uitkomsten spiegelen die je, bent, die je hebt gevonden. Zorgen ook voor dat de, me de methoden en methodieken die je gebruikt om informatie op te halen of om te analyseren dat die passen bij de mensen. Um, Photovoice is er een van, die noemde ik al de meten. Dat is een hele makkelijke manier waarbij je met mensen door de wijk loopt en met ze praat over wat vinden zij in de wijk. Uh, natuurlijk de participatory learning and action uh, methode uh, waarbij je um, uh, ja, met veel beeld en in een bepaalde verhouding die goed recht doet aan gelijkwaardigheid van onderzoekers en deelnemers. Uh, zet dat in, kan in alle fasen van het onderzoek uh, gebruikt worden, ook bij analyse. Um, ik hoorde ook, ze hebben ook vragen langs zien komen over het bevragen... En in contact zijn met mensen in coronatijd. Dat is natuurlijk altijd wel wat lastiger. Uh, Tessa doet bijvoorbeeld onderzoek met um, daklozen. Uh, en uh, ja, die zei, ja, misschien gaat beeldbellen niet, maar je kan ook wel gewoon bellen. Het is niet uh, een wet van mede en perzen dat je uh, mensen moet zien. Dat is natuurlijk fijn, maar als het niet kan, dan kan het niet. Wees creatief en zoek andere uh, manieren om daarmee om te gaan. Um, en ik weet dat je als je bij buurthuizen vraagt uh, of je uh, terecht kan, ze hebben vaak hele grote ruimtes waar je met in achtneming van de anderhalve meter wel degelijk uh, met niet al te grote groepen live in gesprek gaat. En als je... Uh, toch digitaal iets wil doen. Er zijn programma's, je kan gewoon via WhatsApp met een kleinere groep uh, beeldbellen uh, en er zijn videobelprogramma's die makkelijker zijn dan Zoom en Teams uh, waar mensen echt niks hoeven te doen, uh, die het gewoon een web-based iets, alleen maar een linkje hoeven aan te klikken en dan zijn ze er gewoon. Dat soort dingen zijn handig om te weten en toe te passen. Uh, ik denk dat ik deze slide oversla, omdat die uit het gesprek heel erg al naar voren zijn gekomen. Ik denk dat, uh, dat we het daar uitgebreid over gehad hebben. Uh, Mochten er vragen over zijn, zet ze dan vooral in de chat, dan kan ik daar nog op ingaan. En dan heb ik nog een paar aandachtspunten in de samenwerking. Je moet vooral niet samenwerken om het samenwerken, dan kun je het eigenlijk beter niet doen. Daar worden mensen niet blij van, daar word je zelf, haal je niet de informatie op die je graag wil... Um, dus uh, participatie van mensen is niet, oh, ik heb eventjes iets, ik heb uh, ergens een, uh, een gesprek gehad met mensen en gevraagd wat ze ervan vonden. Zo, nu heb ik het geregeld, die participatie in mijn onderzoek. Dan is het geen samenwerken. Uh, dus het gaat echt over wat meer dan dat. Zorg voor een goede balans tussen wat je vraagt en wat je te bieden hebt. Zorg voor een volwaardige, gelijkwaardige samenleving. En koppel vooral ook resultaten terug. En daar wilde ik wel nog heel even bij stilstaan. Um, het is echt mogelijk om. Zorg dat mensen weten wat je, wat je hebt gedaan met hun verhaal. Uh, dat is gewoon terugkoppelen naar de mensen zelf. Maar het is ook echt wel heel erg leuk om te zoeken naar manieren om uh, op een laagdrempelige manier, begrijpelijke manier uh, informatie te delen. Um, je kunt. Zelfs een wetenschappelijk artikel schrijven uh, op een heel eenvoudige manier die toegankelijk is, op BE-niveau. Uh, en uh, betrek alleen de mensen om wie het gaat daarmee. Maria van der Muizenberg, jullie hebben haar de um, uh, vorige keer gehoord, heeft een prachtig artikel geschreven samen met Dikkie en nog een andere collega over het onderzoek wat zij deed over begrijpelijke informatie over corona bijvoorbeeld. Uh, en dat is een prachtig artikel in de chat, uh, zal, zullen jullie de link vinden. Dus het kan wel degelijk, het kost dus alleen weer tijd en goed. De laatste is de nazorg, maar die waar ik aandacht aan wil besteden, maar volgens mij is die ook um, door Jodith uh, genoemd. Je kunt mensen over hele persoonlijke dingen uh, spreken, die uh, mensen erg raken. En zorg dan dat je, je hoeft niet zelf natuurlijk de, de vraagbaak uh, te zijn, maar zorg dat, men, dat mensen weten waar ze terecht kunnen uh, uh, als ze problemen hebben naar aanleiding van de, het onderzoek wat je doet. Wat er al te vinden zijn een aantal linkjes. Er is nog een pracht, ook een mooi artikel van Maria over uh, giving voice to the voiceless. Uh, daar staan ook een heleboel van deze punten in. Dit artikel gaat over mensen met een migratieachtergrond. Maar het geldt eigenlijk voor iedereen. Los van tolken misschien. Maar verder geldt de, veel van de punten voor iedereen. Um, ik denk dat dit het was. Uh, misschien zijn er mensen die mij nog een vraag zouden willen stellen. En dan ben ik klaar. Um, Chandra, ik heb uit de chat um, heb ik, uh, drie vragen. Ja. Uh, de, ik begin met de laatste, dat is die van Amanda die vraagt. Um, kan het zijn dat als je intermediairs inzet, um, dat als je steeds dezelfde intermediairs gebruikt, dat je steeds een bepaalde subgroep toch weer mist? Ik denk dat het een heel groot. dat het een, een gereden kans uh, uh, is. Dus het is. Um, uh, het is goed om je daar bewust van te zijn. Um, natuurlijk ook weer afhankelijk van je onderzoeksvraag elke keer. Maar ik denk dat het heel goed kan zijn. om. Uh, dus bij je vragen aan die tussenpersoon. Um, uh, steeds ook te vragen van goh, met wie kan ik nu nog meer praten? Wie is dat? Um, het kan ook heel goed helpen. Ik heb dan een, een ervaring op uh, mensen uh, bevragen over digitale zorg uh, om dan aan, weer aan een, een andere professional dan die sleutelpersoon die je heel vaak spreekt um, te vragen van goh, nou ik heb nu met die en die gesproken. Zijn er nog meer mensen met wie ik kan spreken? zie Ik heb nu het idee dat mensen hier en hier en hier komen. Zijn er nog andere plekken waar mensen naartoe gaan? Dus wees je er bewust van en Onderzoek of je bij anderen terecht kan komen. Ja. Mag ik hier uh, aan toevoegen, dat vind ik zelf een erg leuk voorbeeld is van collega Naima, Die deed onderzoek naar uh, rokende vrouwen met een lage sociaal-economische status. En die kon maar niet aan respondenten komen. En die is uiteindelijk in een winkelcentrum in een achterstandswijk. Ja. Heeft ze gewoon rokende vrouwen achter de kinderwagen of rokende vrouwen met een dikke buik aangesproken. Ja. En heeft op die manier dus haar respondenten geworven voor haar onderzoek. Nou, dan ben je wel echt random uh, bezig. Ja, ja. Ik heb ook nog een, een ander leuk voorbeeld wat over iets heel anders gaat over participeren aan, in groen in de wijk, meedoen aan groene initiatieven in de wijk. Um, en daar wilden mensen iets weten over wat vinden mensen in de wijk. En dat lukte ook niet zo goed, zeker niet in coronatijd. Ook daar, het winkelcentrum, was een mooie plek. Het was een aardige dag. En daar zijn mensen met een opvallende fiets gaan staan met een vlaggetje erop en een grote bak met kleine plantjes. En iedereen die zich aanmeldde om mee te doen, uh, om in beeld te brengen wat, wat vind je eigenlijk van je eigen wijk. En dan de vragen uit dat onderzoek te doen. Die kregen een plantje en daar konden de mensen mee in gesprek. Dus het was ook, ja, wees creatief. Uh, verzinnen manier uh, om met mensen uh, in gesprek te raken. Ja. Um, ik heb nog uh, twee andere vragen uh, waar misschien ook Jodit en Vea nog even een, uh, een, een antwoord op willen geven. Uh, er, er waren vrij veel vragen in de chat over het gebruik van tolk dus daar hebben Jennifer en ik al wat tips voor gegeven in de chat maar um, hoe beïnvloedt het gebruik van een tolk de relatie met je respondent? Misschien Jorrit, wil jij daar iets over zeggen? Uh, nee, als je met een tolk werkt, het, ik denk dat het uh, goed is om je altijd te realiseren dat een tolk ook vaak op een hoog taalniveau sowieso spreekt. Hè? Dat niet altijd betekent dat een tolk... Ook dan uh, hij vertaalt wel maar dat kan nog steeds vrij ingewikkeld zijn dus uh, let daar ook goed op als je het gevoel hebt ondanks de tolk deze persoon begrijpt mij niet nou dan dan dan dan dan gaat het al eigenlijk niet goed uh, maar ja je, het is goed om afspraken van tevoren met tolken te maken want tolken kunnen ook vrij soms sturend zijn ook in hoe ze een vraag formuleren uh, dus het is vaak uh, goed uh, om met tolken te werken waarvan je goede, waar je goede ervaring mee hebt. Maar liever nog zou ik zeggen, ik train sleutelpersonen, werk met sleutelpersonen. Omdat uh, uh, sleutelpersonen je ook net iets meer informatie geven dan tolken. Omdat tolken slechts zich echt beperken tot uh, letterlijk vertalen van wat je hebt gezegd. Maar een sleutelpersoon kan je nog meer informatie geven. Over de context, over wat uh, meer de achtergrond van uh, uh, een aantal dingen. Dus die vertaalt ook heel veel tussen de regels door. En ook daar moet je goede afspraken over maken van tevoren met elkaar. Ja, ik, vind het zelf, ik, ik wou er nog wat op aanvullen, Jodit. Want ik denk dat uh, uh, natuur, een sleutelpersoon kun je als tolk. Ik vind ook dat ze, echt niet, ze kunnen verschillen een rollen gewoon hebben in het ja. onderzoek. Dus als tolk optreden, maar eigenlijk ook als informatiebron uh, ja. en ook wegwijzer naar andere plekken, misschien wel dan waar je aan gedacht ja. hebt. Dus zo'n sleutelpersoon is echt uh, goud waard. Ja, eigenlijk bijna meer een onderzoeker dan een tolk. En het is ook mooi, denk ik, om in het contact leggen met respondenten de tolk ook al mee te nemen in ja. het proces. Ja, maar ook helemaal vanaf het begin bijvoorbeeld. Dat je je ja. vragen nog scherper kunt formuleren bijvoorbeeld, ja. ja. In de um, tijd denk ik dat we wel uh, moeten Ja, ik denk dat, dat we moeten een stoppen, hè. aantal deelnemers ja. ook uh, teruglopen. Ik wil in ieder geval uh, Chandra, Jodit en uh, Faya heel erg bedanken voor jullie uh, bijdrage, Majori ook. En Gedule en Jennifer bedanken voor het uh, beheren van de chat. Heel fijn uh, dat uh, tussendoor al heel veel vragen zijn beantwoord. Ehm... Um, ik wil iedereen bedanken voor uh, aanwezigheid, ondanks het mooie weer. Ik hoop dat jullie zo nog even van het zonnetje kunnen genieten. Er is nog heel veel over bij te praten. Uh, en dat gaan we ook uh, doen. volgende webinar staat gepland op 29 juni. En die heeft als focus begrijpelijke... Uh, ja, Onderzoeksmaterialen in materialen maken. Dus bijvoorbeeld, hey, bijvoorbeeld vragenlijsten. Waar moet je op letten als je een vragenlijst maakt of als je een toestemmingsformulier maakt. Dus we hopen je dan daar weer uh, terug te zien.